Ik ben Angelica Geronimaki en ik heb afgelopen editie van de Rotterdamse Poetry Slam gewonnen. Dat was echt uh, heel tof. Um, en sindsdien, en daarvoor eigenlijk ook al, treed ik uh, behoorlijk vaak op met uh, mijn gedichten. Um, en uh, daarnaast ben ik ook theatermaker en theaterdocent. Ik ga gewoon eventjes vertellen hoe zo'n avond eraan toe gaat. Je hebt uh, drie rondes. En in de eerste ronde zijn er acht deelnemers. Die acht deelnemers mogen allemaal drie minuten lang voordragen. Mag je zelf kiezen hoe je dat doet. Um, nou, dan hebben heb er dus acht mensen voorgedragen en dan is het aan het publiek om te gaan stemmen. En de vier personen met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. In de tweede ronde krijgt iedereen weer drie minuten om voor te dragen. dan doe je dus iets anders dan wat je daarvoor hebt gedaan. Um, en in die drie minuten probeer je weer woop, alles van jezelf te laten zien en uh, te shinen dat het publiek weer op jou stemt. Daarna vallen er weer twee mensen af. Dus we gaan van acht mensen in de eerste ronde naar vier mensen in de tweede ronde. Naar twee mensen die overblijven in de laatste ronde. En de laatste ronde is een battle ronde. En battle is precies zoals het klinkt, twee dichters tegen elkaar. Dus daar staat iemand en hier staat iemand. En om en om doe je een gedicht. En als je uh, nou ja, het een beetje durft, tenminste durft, het is een beetje de bedoeling, dat je daar op bij op elkaar inspeelt. Dus ik begin gewoon bij de basis. Um, en dat is eigenlijk presenteren. Als je een presentatie geeft, gelden er dezelfde drie belangrijke dingen. Het eerste is je verbale communicatie. Dat is hetgene wat je zegt. Je gedicht. En dan is het bij een poetry slam belangrijk wat je kiest voor gedicht. Ga ik later wat meer over vertellen waarom dat dan uh, bij een poetry slam op welk moment belangrijk is. Dus dat is je verbale communicatie. Dan hebben we de tweede, de para, zeg ik het goed? Ja, paraverbale communicatie, dat is hoe je het zegt. Dus uh, de woorden die je gebruikt, hoe hard je ze uitspreekt, wat je intonatie is, waar je pauzes laat. Dat is het tweede wat belangrijk is. En het derde is je non-verbale communicatie. Je ziet, ik gebruik al mijn arm de hele tijd. Ik doe dit soort dingen. Een um, Beetje halfbewust, want ik praat ook vaak gewoon zo met armen op dit moment. Maar op het moment dat je voordraagt, is het goed om je daar wel bewust van te zijn. Dus dat zijn de drie dingen die bij presenteren en dus bij voordragen voor een publiek, um, eigenlijk centraal staan. En dan is het bij een poetry slam... Nog extra belangrijk dat je dat toepast, omdat je het publiek wil inpakken. Um, het hoeft ook niet per se. Je kan nog steeds met die drie dingen spelen. Maar um, ik denk wel dat het makkelijker is als je het uit je hoofd doet om ermee te spelen. Dus vandaar, kijk, als het je niet lukt om, om dat uit je hoofd te leren, um, zou ik zeggen, nou, doe het dan vooral als het je comfortabeler maakt met een uh, boekje of zo. Beter ook een boekje trouwens dan een, een papiertje. Want een papiertje, als je een beetje trilt, dan, dan zie je dat zo goed. En je, ben, je bent zenuwachtig waarschijnlijk. Maar een boekje, dat is wat stabieler. Um, en zorg wel dat je dat vaak hebt geoefend. Want dan kan je in ieder geval wel af en toe van je boekje opkijken. En contact maken met het publiek. Hoort ook bij de para-verbale communicatie. Jij ja, vroeg mij... Wat is eigenlijk zo'n vibe of een poetry slam? Wat voor soort gedichten moet ik eigenlijk doen? Um, en toen zei ik: Nou, je kan alles doen in principe. Maar wat heel belangrijk is bij een poetry slam is dat je het publiek weet in te pakken. En het publiek weet je vaak in te pakken door daar iets teweeg te brengen. Ze dus iets laten voelen, bijvoorbeeld. Uh, hm? Wat ze net deed, precies. Iets laten voelen, zoals, dat kan uh, verdriet zijn, ze kunnen lachen. Ze kunnen gechoqueerd zijn. Dat betekent niet per se als ze gechoqueerd zijn uh, dat ze dat ook leuk vinden of goed vinden. Maar je, er gebeurt in ieder geval wel wat en je blijft bij. Je wordt herinnerd. Dat is één ding wat belangrijk is. De, de inhoud en hoe, hoe goed je teksten zijn is ook belangrijk. Maar het publiek moet op jou stemmen. En als ze je vergeten, dan is de kans ook groter dat ze dat niet gaan doen.